Vindt u het ook zo lastig om mee te denken met uw arts? Samen te beslissen? En wilt u meer grip op uw behandeling? Dat kan met Mijn Erasmus MC. U logt in op uw persoonlijke omgeving. Veilig met uw DigiD en sms. Binnen Mijn Dossier ziet u al uw afspraken en opnames staan. U leest er welke medicijnen uw arts u heeft voorgeschreven. En zodra ze bekend zijn, treft u hier uw laboratoriumuitslagen aan. Verder kunt u ook de brieven van uw behandelaar op uw gemak nalezen. Zo gaat u meteen na of u het goed begrepen en onthouden heeft. Uw online dossier biedt u nog meer informatie. Denk bijvoorbeeld aan uw diagnose, bloedgroep of zorgplan. En als u dat wilt, maakt u met Mijn Afsprakenplanner zelf een afspraak bij een aantal van onze polyklinieken. Is uw kind patiënt bij ons? Dan is ook dit dossier online in te zien. Mijn Erasmus MC bezoekt u waar en wanneer het u uitkomt. Zo bent u altijd op de hoogte van uw belangrijkste medische gegevens. U kunt zich beter voorbereiden op uw volgende bezoek en samen met uw arts bespreken welke zorg het beste bij u past. Doe mee en gebruik Mijn Erasmus MC. www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc